Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 16 augustus. Laat God het zware tillen doen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, draagt veel overvloedig vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is om God het zware tillen te laten doen. Te vaak zien we wat er verkeerd is aan onszelf en proberen we het in onze eigen kracht op te lossen. Maar dit zal nooit goed genoeg zijn. Jezus zei in Johannes 15 vers 5, Zonder mij kunt u niets doen. We kunnen proberen om zelf genoegzaam te zijn, maar we hebben Gods genade nodig die voorziet en ons het vermogen geeft om te doen wat we moeten doen. Wilskracht en vastberadenheid kan ons op weg helpen, maar meestal houden ze niet langdurig stand en uiteindelijk verlaten ze ons en stranden we te midden van een puinhoop. We kunnen leren genieten van het leven waarvoor Jezus stierf door God uit te nodigen betrokken te zijn in elk aspect van ons leven. Jezus zei, Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. We zijn niet gemaakt om zonder God te functioneren. En met hem kunnen we met elke slechte gewoonte of verslaving breken, zoals te veel eten, misbruik van verdovende middelen, slecht time management, woede aanvallen, noem maar op. Jezus is groter dan elk probleem wat je hebt. Laten we samen bidden. Heere God, ik weet dat ik niets ben zonder U. Dus nodig ik u uit, op elk terrein van mijn leven. Ik laat u het zware tillen doen, terwijl ik u elke dag volg en vertrouw. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag.